Welkom bij Tomzorg. Bent u korter dan 1,60 meter, dan kan het interessant zijn om naar een kleinere rollator te kijken dan een standaardmaatrollator. Hiervoor hebben wij rollator ons assortiment. Voordeel voor u. Allereerst zijn de handvaten duidelijk lager in te stellen dan een standaard rollator. Dat betekent dat als u wat korter bent, dat u nog steeds de rol Handvaten, dus op de juiste hoogte kunnen instellen, namelijk net boven de pols. Als tweede is de rollator iets lager. De zitting is iets lager. Dat betekent dat als u hierop plaatsneemt, dat u met de voeten op de grond blijft... terwijl u op de hogere zitting van de grote rollator vaak het probleem heeft dat de voeten loskomen van de grond. Minder stabiliteit en minder rust om te zitten. Als derde is de rollator iets kleiner uitgevoerd zodat hij ook beter past bij uw postuur. Verder is de rollator identiek aan zijn grotere broertjes. Te weten een rugband zodat u veilig zit, comfortabel zit en ook niet het gevoel heeft achterover te kunnen vallen. Een rollator met zachte Ergonomisch gevormde handvaten, zodat u een egale drukverdeling heeft in uw hand en geen pijnpunten heeft als u wat meer op uw rollator leunt. Een grote remhendel en licht te bedienen om te remmen, maar ook licht naar beneden te duwen om de rollator op de parkeerstand te zetten. Erg belangrijk als u op de rollator gaat zitten, dat u niet achteruit met de rollator wegrijdt, maar dat hij keurig op zijn plek blijft staan. Verder is de rollator uitgevoerd met een eenvoudige knop om de hoogte van de handvaten mee in te regelen. Verder uitgevoerd met een stokhouder en met een afsluitbare tas die u ook eenvoudig van de rollator af kunt pakken. En als laatste, zeer belangrijk, door middel van het aantrekken van de hendel boven de zitting vouwt de zich keurig op en blijft natuurlijk ook netjes staan. Prettig om zo de rollator ook weg te kunnen zetten. En niet te vergeten, zeer royale wielen. Dat betekent dat als u ook op wat minder begaanbaar terrein loopt, nog steeds zeer comfortabel met deze rollator kunt rijden. Dus zoekt u een rollator en u bent zelf Korter dan 1,60 meter, dan is de Rollator Case mogelijk een zeer goede keuze. Gaat u over tot de Rollator Case, dan wensen we u daar natuurlijk heel plezier mee en hoop u spoedig weer bij Tonzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!